Wil je hier rijden? Vrie je een toestemming? naar een auto te wachten? In postcode 611. Ja. Echter zagen we de collega Twintig van we hebben achter een uh, naakte man aan. Dus die gaan we even een kijkje bijnemen. Hallo. Hallo. Wij zagen jullie toevallig te plaatsen komen. Wat is dus hier? Uh, Wilt u rijden, Prio met toestemming naar een auto te water in postcode 611? Zijn er zijn meerdere personen die hebben gebeld dat er een grote pick op in het water ligt. De brandweer is inmiddels aanrijdend over. Ja, hij is ontvangen. Ik uh... dat maar twee uit. Nogmaals postcode hè? 611 over. Uh, ik heb hem op slot Ja, 611 en u kunt het segelens aanhouden dat is de brand die uh, bijna ter plaats is ja begrijpen uh, die kan op 22 oké melding uit water, water. oké okay, nee geen koffie voor ons nee. Nee. helaas nou het postcode is altijd een fijne indicatie maar dat heeft niet zo specifiek dan de persoon zelf user, dus ik zet user, nu ondertussen ook even de route al op de persoon die uh, daar al te plaatsen is oké, waar is hij? ik zal een melding even snel Leeg, proberen sky. te lezen nou nee, ja, melding kan ik echt niet echt yeah, inlezen ja, die ik niet kunnen inlezen maar een auto waren so toch? ja, ik zal even proberen een foto te maken Stoepje. Zo. So, beetje lag. Ja, dat was inderdaad. Stoepje. Oh, je hebt ook lag. Ja, uh, hier ook. Ik heb hem even doorgestuurd. Uh, de melding. Ik heb hem in deze. Ja, nu is het echt wel zoeken. Ik ben nu ja, in de buurt het van de wel. pier. Kijk, hier we links al even. We hebben geen stranddetachement hier trouwens. Als in, uh, uh, nee, ja, een reddingsbrigade, zeg. Nee, gewoon strandpolitie. Nee, dat was wel een bureautje, maar we hebben geen specifieke... zij Heb ik je daar een voertuig uh, aangetroffen? Ja, of het... zo? kant um, hmm? Aan de noordoosten kant over. Noordoosten dat is. Okay. Ja dat is uh, Je kan mij aanhouden. Ik sta naast die uh, uh, attractie ding. Uh, ja, dan staan we niet heel ver van elkaar af. Pak de auto even mij. 21 Ja, uh, eenmaal uh, de plekken. Uh, okay. Het betreft een uh, goed, wat regelijke uh, begrip van het uh, waterstaat. Uh, maar ik sta nu aan de linkerkant uh, van de pier, uh, bij de schand zwaaierpunt. En uh, ik ga even de uh, nee, eenheid die kant op... Sorry, u wil een extra eenheid richting? Nee, de eenheid die er is aan mijn kant over. Ja, dat is de noordoostelijke kant. Mijn uh, wagen staat op, de, op het pad als wij zijn 222 doen ik probeer even zicht krijgen in de situatie met 222 oh ja Willem waar ik zie hem dan uh, richting overzijde water ik begrijp. even kijken wat ik misschien ja, Ik heren nog zo zien wat ik zie het uh, voertuig van de collega nu hij is richting water naar kwam ja ik uh, zie als het goed is uh, user left your channel ja. uh, ik sta niet met mijn wapenstok in naast anders, als je het goed ziet dan Even kijken nu een zaklamp. Ik ben niet of jij er bent, ik zie ja, je. Ben al beneden Jan Willem. Ja. Ah. ja. Oké, okay, ik kom die kant op. Ik zie inderdaad een voertuig daar uh, in het water uh, liggen vanaf de pier. Waar zie je het voertuig? Ja dat dus drijft een pick-up, het is niet heel diep daar hoor. Nee, hij staat uh, bijna voor me. Volgens ja, meerdere belletjes zie ik inderdaad om een pick-up. Oh ja. Zijn muted. Zeg maar, is er ook ja, iemand hebben. naar buiten gekomen? Ja, uit je pick-up. Niets meer info over slachtoffers. Ik kan niet heel goed zien, maar... Lijkt er een bewuste op keuze? Mogelijk. Dit, uh... ja, ik ik zit er zitten nog één op, slachtoffer op. in het voertuig, volgens omstanders. Het duikteam van andere regio's is inmiddels uh, ook aanrijdend. Microphone muted. Uh, is niet niet rust en het voertuig stinkt jongens ja ik zie het ik eeh, uh, even kijken of alles ik heb alvast een met ik met heb alvast een AED hier bij de reddingsbrigade gepakt Jeetje. ik ben dood wij dood, wij gezonken. oké okay, dan moeten we niet in water gaan als je water gaat want je niet praten ja <laughs> oh, duidelijk oh, ja voeten gaat uh, steeds meer te maken ja, dan hou ik 22, nog even een pak. 22 21, mee op de hoogte. Hij is nu definitief, in het water. Ja, probeer hem zo snel mogelijk eruit te krijgen dan. Ik heb hier alles klaar staan voor de reanimatie te starten. Ik is, uh, trouw me helemaal niet onderweg. Eh, uh, nee. Nog, ja, misschien. Maar die wat je ziet dan, is fictief. Ja, die aanvraag uh, gaat de deur uit bij de auto. Ja, ik probeer het water uh, of het eh uh, bij de ruimte op te krijgen, maar het zit zoveel druk op. Heb ik een hamertje of iets? Zaklamp. pm komen zijn ja. tot aan C. er eentje wagen pakken met ja, je even een indicatie. Klacht ja, nog Hai. in het uh, voertuig. Ik ga door. niet wateren. Slachtoffer zit nog in voertuig. Ja, nee. uh, voertuig zat steeds verder weg. HV andere Maar te andere regio's, plaatsen gaan we nu proberen voertuig eruit te trekken. Ja, zal ik opschalen middel bij jou Positief. Ga ik opschalen weer middelbij ga ik een tweede duik team weer. De 0332 heb 119, uh, met een agent. Ja, wel graag tweede auto en MMT. Nee, heel vol! vol. MMT uh, moet fictief komen dan over. Max, uh, de brand was ook bezig, het voertuig uit te trekken. Microphone activated Microfoon muted. De 0332 voor het AC. Ja, persoon zit erin, we proberen met allemaal achteruit te krijgen. Ja, we gaan nu het voertuig uh, eruit trekken en niemand aan spreekbaar inmiddels, Ik heb de ID al uh, bij me. Van Haagland ook op groepen. Oh. Ja, geen bedekt hier Haagland ook dan een tweede auto. Als er geen maatzetting is, zal ik direct starten met compressies. Ja, is goed. Heb je nog iets nodig vanuit de ambu? Ja, nog Oké, Dan horen wij het ook al. Ik heb hier de monitor Kijk, okay, hij wordt nu iets, naar achter getrokken. Uh, sterkers voor het flop? Ja, hij is er al uit, kijk eens. Uh -huh. Hij wordt eruit getrokken door de uh, brandweer. Kijk. Net op max uh, hangt de kabel. Kijk, hier zijn Oh, heb het koud. <laughs> de deur los. Ja, meteen eruit trekken uithalen. even goed naar achter, het hier niet meer in het water ligt. 119,6 voor het MTA. Okay, ja, maar 19 wil ook over de geest plaats hebben. Die zou dan ook fictief moeten komen. Ja, genomen. Patrick, ik van jou hè? De 32, ja, je 32, kom eens zo. Geen vricht. Ja, zal ik ook het overwerken uh, ja, die kant op te 19 persoon, zojuist het voertuig gehaald, uh, voertuig is opgedrogen als ik het goed begreep, de reanimatie is bijgesteld. Begrepen. dan ga ik uh, de duikteam uh, gewoon afmelden, de persoon is uit het water Engels. en slachtoffer mogelijk uh, dat is 0, ja, reanimatie, dat was begrepen, 032. Ja. Uh, de B en de C zijn uh, instabiel. Oké, okay, ik ga de monitor gaan geladen. Ga B en C instabiel. Ambulance meegeluisterd. Meegeluisterd. Ja, meegeluisterd. Ja, we zijn oh. bezig met de regenmatie. Dat is begrepen. De A is trouwens ook instabiel. Hij heeft heel veel uh, water in Maar hij is ook... Daar uh, komt wel water hij is uit bed. heel wat uit, Maar... Ja, stop. Deze ook instabiel. Wat hij is zeg is je? Dus <laughs> instabiel. Stop met het Quick check. Oh. Oké, okay, ik mag geen klapbaar in, rinnen. Agenten mag doorgaan me Oké, ik ga de live weer laden. Zit iedereen los. De 2002 komt kom eens uit. Zeg maar. Gaan we nog meer politie in de 1 Nee, voldoende politie aanwezig. Agenten mag doorgaan me misseren. Max, ze doet nog één ronde en dan moet jij even overnemen hoor. Jo. Als jij kunt, want jij bent natuurlijk ook het water inwezen. Anders misschien brandweer, of uh, Jan-Willem. Ja, en even kijken of het lukt. Maar je moet jezelf niet vermoeien natuurlijk. Waar Kan jij even een kommer op een uh, botnaal te zetten? Als jij uh, een handdoekje voor mezelf kan pakken, Hij ah, spuugt wat uh, wederom water uit. Uh, Patrick. Ja, oké, toch. ik ik heb het niet verstaan. Ja, Oké, okay, ik ben klaar. Uh, ik uh, als jullie even overnemen ik kan niet meer. Oké, okay, agent u mag stoppen met de reanimeren. Uh, Bedankt meneer. Nee, uh, hey, um, we zijn bezig met reanimatie, dus uh, we stellen niet zo op prijs dat u daar allemaal foto's van maakt. Je ja, dan ik, wil je nee, ik. Sorry, daarmee willen we stoppen? Sorry. Bent u van uh, ik ben krant of iets nieuws? Ja, ja, ja. Welke foto's zijn die verkopen zeg maar. Ja, van welk dagblad of van welke kant? Nee, nee, ik verkoop ze gewoon aan die aan die bladen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, dat denk ik wel een beetje aan de ethiek hè. Ja, zeker. Oké, okay, nee, dus ik wist, wist dat het werk We hebben een wel, ja, succes. Ja, ook, meter, we hebben een ritme. We hebben wel nah. we nog een vrije ademweg. Weinig bekend van hem. Oh, even of iets we voor de allemaal kunnen dan betekenen. Ik ik ga even bellen. Ja. Ja, jij mee Rick? Nee, neem jij maar mee op. Ja, is goed. Ja, doorgeven aan de melkkamer. Ja. User joined your channel. activated. User joined your voor het Ja, we hebben een uh, persoon bij de ritme. Uh, ik dat What wel. Eh, ook contact met de uh, zieknaam uh, <laughs> onderverwacht op shockroom 1. 105 <laughs> gaat vervoeren met een uh, A1. Uh, dat is begrepen van 119. Wat even na. Max, waar rij je achteraan? Ja, ik weet niet wat ik hier voor me zien in de een naakte Een naakte man. Nee, het was gedaan 119 komt ze over mk Ja zegt u mm. maar uh, in feite zou u dus weer op uh, staat zien nee. ja, blijven staan. dat is begrepen als kijken bij collega Rund, ja uh, goed plan, ik plan. dan dat en naakt you hem ja, 22 ja. Nog. Hij heeft een aanvraagspraak en die mag dat vertellen. Ja, mijn uh, reanimatie is, uh, geloof ik, succesvol. De ambulance gaat hem nu vervoeren naar de Erasmus. Echter zagen we de collega 2001, die rende achter een uh, naakte man aan. Dus die gaan we even een kijkje bij nemen. U blijft even de voor een naakte man. Dat is begrepen. Ja. Nou, het kan hem maar weer een zijn. Hè. Is dit een bekende? Ja, Ja, Kevin. Uh, Wil je met de spot? Is dit dan oh, er dan nee, nee, ja, a, nou, uh, uh, yeah. een naakstand uh, of niet? Ja, dus de geld user laat langs Dan wel een mensen we van we ons in ieder geval. Kun je nou keer uit slepen? Ja, ja, ja. Wat was het Kevin hè? zijn je? Kevin was het toch hè? Nee, nee, nee, zeker. Nee? nee. nee? Oké, okay. nou in ieder geval meneer. We hebben nou, elkaar vaak gezien. Uhm, wat is de bedoeling? zakelijk er in. Is nu een beetje uit. koud? Ja. Nee, nee. 10 ja, voor 1 uh, s'nachts. Nee. Ja, hoe zei je? 10 voor 1 in de nacht is het. User ja, daarom ja, je je zet, kan niemand mij zien. Hè? Ik vind het een beetje genoemd dat jullie zo naar me kijken. Ja, oké. Okay. <laughs> snap ik. Ja, het is natuurlijk niet iets... Uh, User hij mee maar. Nee, dat kan ik begrijpen. Maar daarom kom ik geval. ook s'avonds. Ja dat is een ja. bijzonder geval, noem je het een bijzonder geval? Ja, <laughs> dat ah, is toch wel bijzonder mooi oh, maar ik, zeggen, ik kom niet heel vaak tegen. Uh, nee, ja uh, Daarom kom ik ook vaak s'avonds, dat niemand me ziet. <laughs> maar is er geen aangewezen naaktgedeelte uh, voor deze meneer? Ja, jawel, dat is hier zo, dat bij die pie he. Dat stukje he. Ja, het zie je is zo. Wel, nou, dat kan ik me niet helemaal voorstellen. <laughs> ja, die oh, mensen ja, ja, wel, ja, wel Goud is de... Uh, naagdacht en dit is wat ik eigenlijk voorzie. Microfoon activated. Microfoon muted. Nou, zo dan we gaan. Ja. Maar, wacht, dus eh uh... maar die ik word nog niet gefilmd met jullie GoPro's toch? want dat uh, als dat nou, ja. als komt. Die van ons word... staat wel aan, maar ja. uh, ben maar niet banger. Ja, wordt je het ligt live ligt. op tv. Laat op tv, ho ho ho. had ik meer informatie over die naakte man? Nee, ik ga niet. ik ga laten. We gaan, status. We gaan wel even onderling overleggen wat we nog doen. Als we doorgaan of... Maar dat hoor je vast. Of dat zie je wel. Dank Ja. Ja, Max, het is me wat, hè. Nou. ga jij maar. Als je kunt. Nou, activated. wat doen we? een uitdaging. Ja. Gaan we naar het uh, bureau en uh, is klaar voor je nu doorgaan? Ja, ik rijd eruit. Ah, ik uh, We wel even een doen toch? Ja, als hij komt zeker. Dan blijven we lekker ingemeld. Even kijken. Ik ga het even snel aanhoren. Hoi! Hallo. Wij zagen toevallig te plaats komen. Wat is dus hier uh, luis? Uh, stormschade. Stormschade. Uh, Oké. Okay. Alles tekenen. Oh, daar moeten we niet uh, gevaarlijk gaan staan. Kunnen we iets voor oh, jullie betekenen? Nee, nee, nee, die boom voor mij. Uit die achterste. Ja, ja daar, Oké. Okay. Ja. En welke ja, kant uh, gaat die maar... opvallen? Op de woning of op straat? Want dan is het ja, op straat op. de weg. Op de weg. wel, dan zou ik daar achter even afzetten. Goedag meneer, u bent de melder? Ja. Ja, ik liep langs en ik zie niet Ik denk, hoes dat gaat okay. niet goed. Nee, inderdaad. Goed gemeld, hoor. Ik kan niet door het zo hard waaiden. We gaan de straat even afzetten, of afzetten en we gaan even doorgeven naar meldkamer. Maar, uh, Brantwoord snel te zien. Ja, dat ja, is wel heel fijn. Dan bouwen aan de, de oké okay. Heb jij wat uh, gegevens voor mij? Tot ik ze even noteer? Die boom? Ja, ja, ja wat moet je hebben? Ja, gewoon een uh, BSN, een ID of zo. ID? is ja, een Het staat afgezet. Ik denk dat oh. andere collega's deze melding ook gaat hebben. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb in ieder geval gemeld aan de meldkamer. Oké. Okay. Met een uh, H ook echt? Ja. Oké. Okay. Uh, dat is nou. deze. goed. <laughs> ja, top. Deze boom? Deze, deze boom. Nou, ik heb even id zegt hij. Geef jij OC even door? Voor mij wel. Dat we hier staan? Ja. ja. Voor C2020 is echt de boom. Ja, ja. U, u die opvalt. Uh, we zijn bij de melding van de branden waar die boom. Oh, uh, uh, uh, uh, Zegt dan. dat lijkt uh, Overhangende boom mogelijk. Valgevaar is daar de 203 te Wat zegt u even touw vast en dan valt Ja, die melding weer. Ja, Luc like, dat... ja, ja. ja. ja. ja, is daar gevaarlijk identiteitskaart ja, terug, Wat vreemd. komt er uit ja. de Nee, dan uh, komt ja. een duizend. Oké, okay, top. Nee, wij hebben de straat had in ieder geval veilig afgezet. Uh, de politie. Wat de politie. De politie. Uh, we politie. De politie. De politie. De politie. De politie. De politie. De politie. De politie. De Of jij is nog even staat even doen? Ja ik ben al aan het staat, ik sta inmiddels te plaatse. Ik heb met meneer al gesproken, ik heb even een ideetje gepakt, verder meegekoppeld, Die staat al te plaats als het is. Ja, voorzien. User left channel. ze hem nou omzagen? Ik denk dat ze nu een inschatting gaan maken of die ook daadwerkelijk. Of er valgevaar is, maar gezien ze al met de ketting zagen en alles klaar staan, denk ik dat ze het uh, of de hele boom gaan omzagen of een gedeelte inderdaad. Ja, ja. De Beste. Sorry. De beste boom ook nog. Ja. Eet hey, zich graag uh, achterin zitten. Ja. Meneer, u mag uh, mij betreft uh, blijven kijken, maar uh, als u. Uh, Verder niks meer heeft, dan mag je ook weer weg vervolgen als je wilt hoor. Nee, ik vind het wel leuk met die. Nou is zeker. Oké. Okay. 110, 450. 150. 150, geef hem op Ja, Aan de linkerkant krijgt hij zo meteen al dat boven. Ja, geef 110, 150. Geen opgericht? Ja, ik ga hem daadwerkelijk naar beneden zagen. Hij had uh, zo ver los dat het niet veilig is als we hem nog hoog Ja, dat is we. Brandweer, alleen eenheden op de grond. Pas op, de eerste tak gaat vallen. Daar hebben we ook zo'n nou, campagneposter campagne poster hangen. Hierzo. Oh ja, inderdaad, ja. Ja, wacht, ik ga even... Ja, 110, eventjes wachten met de tweede tak. We zo ook een, een heel politiebureau dit, hè? ook met politie Rotterdam-Rijman ja, op de muur. De Rijnmond is wel een beetje oud natuurlijk hè? Ja echt is zo. Zmijmens Rotterdam. Ja, eenheid Rotterdam. Wacht, wacht, wacht nu uh, twijfel ik Ja, op de brandweer en op de ambulancevoertuigen staat in ieder geval nog Rotterdam Rijmond. Uh, ja, heel ja, officieel. Heel officieel is eenheid Rotterdam. Nog een keer. Jullie stonden klopt dat? Wij staan uh, in het midden, zeg maar, bij de autoladder. Oh, oh ja, sorry, ik zie jullie, ja, kom. staan bij, bij de melder, uh, nagetrekt en alles code 1000 verder. Ja. We zijn nu aan het zagen, daar vallen we toch omlaag. zijn ze mee bezig. Ja, kwam daar geen vervoer meer door uh, bij jullie wegafzetting? Anders dan uh, zijn ik wat is bij jullie neer. Er komt hier geen uh, verkeer meer door, nee. Jo. 150? 150 gegeven bericht. Ja, staat er erboven boven voor? Ja, ik heb gewacht op uh, personen onderlangs. Je kunt voor mij kijken of dat persoon weg is. Ja, komen we bomen nogal nog wel even aan? Misschien even vragen aan de politie om die tegen te houden. Ja, is begrepen politie meegeluisterd. waar? Wat moesten we tegenhouden? Personen. Ja, positief. Ja. Eigenlijk personen die uh, onder de boom doorlopen. Hey. Mevrouw, wilt u even doorlopen? Het is een Jesus! Kunnen we haar uh, wegslepen? Nee, je kunt ze niet daadwerkelijk uh, vastpakken en wegslepen. Je kunt ze wel pepperen. <laughs> en neerschieten. Uh, ja, maar dan uh, krijgen we dadelijk uh, problemen. Nee, mevrouw heeft uh, het gebied verlaten. ik blijft wel even staan voor het bord. me mefoon nu dit. Ja, 150, uh, ik kan naar beneden, was laatste tak. Ja, dat is begrepen. Mocht je reden zijn, mag je zelf uh, naar beneden. Dan, uh... Ja die vrouw die wel niet blijven staan. Michael, ja, ja ik heb ze gehoekt hoor. Er komt hier een ambulance. Ik kan in principe langs jongens. Maar vooruit de ja, ik, als... ik ga even mijn ladder omhoog uh, Ja. En nu op de tweede rijland. Kan die uh... Staat hij hier? Ja, komt er al door. staat Kan die allemaal er langs of niet? Ja, even is achter. Michael hier Staan nog even een ladder op de weg, even een momentje. Ja, allemaal. Ja, man. kom maar. Oké, okay, we moeten eigenlijk met spoed naar een andere meld. Ja, je mag nu ja, langs. Kom maar. Maar er stond een auto ladder op de weg. Ik cool. kwam niet ver. Michael kan niet weg. lopen de auto. Uh. Ja. hier Brandwoorden, hebben jullie verder nog iets van ons nodig? Ja, Ja. Ja, of jullie met de Ja, voor uw weten, misschien moet u even met de bewoner in gesprek of doorgegeven worden aan. De gemeente, de lijkt in zover rot dat het niet meer veilig is als hij hier nog lang staat. Microphone muted. User your channel. Oké, okay, dus jullie hebben de bomen in ieder geval nu um, de groot, het grote gedeelte al eraf gezaagd, maar hij moet nog steeds weg zo correct positief ja dan gaan we daar een melding om maken bij de gemeente en uh, of eventueel bij de eigenaar van uh, de woningstash van de boom dat bespreken we onderling wel even ja is dank je dus de weg kan vrij worden gegeven. positief we gaan opruimen top Microfoon ja meegekregen dus we positief. moeten eigenlijk even een melding maken dat die boom uh, hier niet verder kan blijven staan Ik neem aan dat het de verantwoordelijkheid is van of de eigenaar van de woning maar het lijkt er ook een beetje te alsof tot die gewoon van de gemeente is ik weet niet hoe dat zit uh, ja ik denk die ja het is afhankelijk wie de eigenaar is maar die is uh, verantwoordelijk ervoor twintig wel zijn. leidend eenheid brandweer geef bericht. waar wij ook nog nodig uh, bij de melding als jouw Nee, negatief we wij uh, gaan nu beginnen met wegrijden Microfoon activated. Hebben we volgaans dan? Oh. Wel? Ja. K? Niet meer, ah, nee, niet meer, nee. Zo naar AB gaan. Ja. Hoe heet dat Rechts. Ja, daar zijn we weer. Uh, ik denk dat iedereen langzaam maar terugkomt. we hebben toch echt wel uh, dik uh, twee uur gespeeld. dit is inmiddels half tien precies. we zijn we half uur begonnen. Vond je ervan? Ja, ja ik vond het uh, wat ik net ook al zei. Het is mooi om te zien uh, hoe, uh, hoe uitgebreid het is. En hoe serieus alles is. En hoe... ja, het komt bijna al. Uh, bijna alles is net zoals in het echt. Ja. In de mogelijkheden dat het mogelijk is te Ja, precies. Nee, is, uh, in ieder geval leuk dat je erbij was. Ja, uh, thanks. Ik hoop dat we een mooi ik, beeld hebben gegeven. Uh, ja, zeker. ik ook nog een keer terug. Nou, mooi, zeker. En dan... Uh... Ja, als jullie uh, voor de volgende keer misschien ooit nog eens vragen van Jan-Willem, stel in de comments. Dan gaan we kijken of we dan tijd hebben om ze te beantwoorden, als Jan-Willem dat trouwens ook goed vindt. Uh... Kunnen we altijd een keer proberen. Ja, toch. En... Uh... Wat is, moeten we er nog bij melden? Ja, in ieder geval vandaag was een super drukke dienst, dus we hebben bijna geen tijd gehad voor meldingen. We hebben niet eens tijd gehad om even hier koffie te drinken op het politiebureau. Maar uh, wie weet, uh, in de toekomst een keertje. Ah ja, Willem, ik bedank jou ook. We gaan nu even koffie drinken. Ja, we gaan nu even koffie drinken. En ik zie je graag de volgende keer dan. En jullie ook, Coffee. kijkers. Like. Thanks, dat is